Politiserend werken start met een probleem. Of althans, met het vermoeden van een probleem. Je wil als missiegedreven organisatie een kwestie publiek maken en maatschappelijke spelregels in vraag stellen. Je wil bijdragen aan het oplossen van moeilijke samenlevingsvraagstukken. Hiervoor moet je de kwestie op het spoor komen. Als sociaal-cultureel werker sta je tussen de mensen. Tijdens vormingsmomenten, activiteiten, denkoefeningen, vergaderingen, toon je interesse in wat mensen bezighoudt. Waar liggen ze van wakker? Hoe kijken ze naar de wereld? Welke bezorgdheden of uitdagingen hebben zij in hun persoonlijke leven of in de omgeving waar ze wonen, werken, leven? Dit vraagt een actieve en open houding van de sociaal-culturele werker. Mensen aanspreken, met hen in gesprek gaan, luisteren stil te laten en tegelijkertijd werk je hier aan gedragenheid rond mogelijke kwesties. Als sociaal-cultureel werker sta je in de wereld. Je doet dit door de actualiteit te volgen, door op social media aanwezig te zijn, door je persoonlijk en organisatienetwerk te onderhouden. Je kijkt over het muurtje en je bent oprecht nieuwsgierig. De kwestie kan ineens opduiken naar aanleiding van een directe plotse gebeurtenis. De coronacrisis bijvoorbeeld legde al snel een aantal pijnpunten rond de positie van de meest kwetsbaren in de samenleving bloot. Waarschijnlijk heb je kwesties te over. Eerst komen hier jouw analytische vaardigheden aan te pas. Welke individuele bekommernissen capteer je? Welke gedeelde kwesties komen bovendrijven? En hoe match je deze met de doelen die je je als organisatie hebt gesteld? Deze denkoefening brengt je tot slot tot een aantal kwesties die je wil uittypen en verfijnen.